Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. En ik ben samen met Alice aan het wandelen. Weer in mijn korte broek natuurlijk. Oh, wil ook? Okay. Tada! Want ik heb een wond op mijn knie. Toen ik van iets weer afgevallen. En ik wil hem wel even laten zien. Zie je hem? Ja. Kijk. Nee. Dit niet heel lekker uit. Maar ja. Hoe onze dag er vandaag uitziet. Eerst Alice uitlaten. Dan ga ik in de live chat. we ja, volgens mij smiddags ergens naar de paarden toe en dan gaan we een buitenrit maken. Ja, en meer weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat we nog naar de een paardenwinkel toe moeten, omdat Corona haar hooi net zat een gat in. En daar kan ze natuurlijk met haar... zit oh, het ziet er heel schattig uit zo. Wacht, ik ga een foto maken. Ja, we moesten, want ze zat een gat in en dan kan ze met haar been in blijven hangen en dat is niet goed. Dus dat moeten we even gaan halen. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Maar. Ik heb aankomende week op school. Heb ik niet. Oh, oké. Okay, ik ga het nog even proberen. Werkt niet. Maar. Ik heb. Oeh. Zo. Oké. Okay, dat was erg lastig. En ja, dus kom, er komt een nieuw renner aan. Uh, Ik heb niet een gewone week. Ik heb een activiteitenweek. En dat houdt in dat ik eigenlijk alleen maar uitval heb. En gewoon leuke dingen ga doen met mijn klas. En daar. Oh, en als je dit ziet, hi! Ja, of je rent gewoon heel ver en dan uiteindelijk kom je erachter dat je je baas mist. Zo, dus so, paardjes staan lekker op de wei. Waarom veron nog staartjes heeft, dat weet ik ook niet. Maar het is zoals het is. Dat, Boris? Dat, dat, dat, dat is klein verwerk. Oh. Zoals Boris wil even joe roepen. Mm. Joehoe. Joehoe. Ja, er waren werkzaamheden, ze mochten een paar dagen niet op de wei. Werkzaamheden zijn nu voorbij. En nu was ze weer lekker op de weg. Daar. En wij gaan nu naar huis toe. Dan gaan we daarna weer terug om de paarden van de wei af te halen. Elisa doet vanmiddag de paarden. Voor de rest? Nou, ja, dat was eigenlijk een zonnig. Ja, een hele drukke twee weken achter de rug op school. Moest even wennen. Veel getraind met de paarden. Die kindje wat minder toe. En ook voor de paardjes dus is het natuurlijk lekker. En natuurlijk komen ze er veel uit. Nu wordt dus gewoon lekker verzorgd en geknuffeld en lekker op de wei. Vanmiddag dan wordt corona gelanceerd. Dat in de molen, gaat los. Het wordt gepoetst. worden hebben beentjes gedaan en zo. Dus ze krijgen aandacht genoeg, maar ze hoeven even niet te Nou, maandag vandaag. Het is heilig. Tess heeft euh, nou zeg, introductieweek. Dus die heeft het vrij druk deze week. Dus de paardjes hebben wat meer vrij. Geeft niet, ze hebben hard getraind. Voorrasje staat ook lekker daar. Nou, Blondie is net gelongeerd door Felicia. En die hebben we afgespoeld. En die is nu lekker op de bij. het zijn ze, repareren de hele tijd op naar elkaar. Nou, ik ga nog eventjes glower en supplementen geven en dan ga ik naar huis en dan mag ze zo straks weer af. Het is vandaag dinsdag. Ik heb in het weekend een weekendje vrij gehad, omdat ik het omdat ik best wel heel erg moe was van alle indrukken van de eerste twee weken. En ja, gewoon van alles. Maandag was ik heel de dag op school, want ik heb een introductieweek deze week. Vandaag... Dan zie ik ook weer wat later uit. En het was ook echt heel erg warm. Het was vandaag 32 graden. En man, man, man, man, man, man wat is dat warm. Dus het is inmiddels donker. En wij zijn onderweg naar de paardjes. Dan gaan we ze in de stapmolen doen? En met we, bedoel ik, mijn moeder en ik. In de stapmolen, de hapjes doen. Vanmorgen zijn ze in de stapmolen pedal geweest. En in de middag hebben we zijn ze afgespant. Dus wij gaan dat nu ook nog een keer doen. Mapjes ja. aan het maken. Hier de spuit en de imulon. Ook gewoon naast een beetje aan het kuffen. Daarom krijgen ze imulon. Dat is normaal, hè? Ja. En dit is van Ekenstel. Is ja. dat allemaal? Het is vandaag vrijdag. We hebben deze week niet heel veel gefilmd. Dat is omdat ik een introductieweek had op school. Dat was in plaats van kamp, want dat kon helaas niet meer doorgaan door corona. Daardoor hebben we met z'n allen allemaal leuke dingen gedaan op school. En ben ik niet echt naar de menees geweest, omdat ik op school ook lange dagen maakte. En daarom is het vandaag vrijdag. Ik ben ik Blondie aan poetsen, want het sneeuwt vandaag, want ik ga samen met mijn moeder op buitenrit. We gaan vandaag proberen om via een andere manier naar het strand toe te komen. Maar eerst natuurlijk opzadelen en verder ook poetsen. Ik sta nu bij Verona en ik ben haar hoofdstel aan het indoen, want Blondie is niet heel slim geweest. Verona, blijf gaan. Kom mee. Ik was met blondie aan het kriebelen en op een gegeven moment zie ik hier een heel bonk bij haar oor. Toen zat hier zat zo'n spleetje met dit rode spul. En was ik dat aan het schoonmaken met beterine en water. Ik was nu een beetje aan het smetten. Toen zag ik ineens bloed in haar voorpluk. Toen ben ik in haar voorpluk gaan kijken. Sprave pony, goed zo! Ja hoor. En toen zag, je, toen zag ik dit. Ik heb dat schoongemaakt. ik dat schoongemaakt met, wa schoongemaakt met water. En daarna het ik Fliesha wij verhaald en mijn moeder. En nu komt de dierenarts ervoor. Maar uh, nu ga ik Corona rijden en ik doe moeder jullie mee met de dierenarts denk ik. Nou, dat gaan we niet filmen. Dierenarts ja. laten we altijd gewoon. Uh... Dat doen we niet, want dat vind ik niet zo Want straks met sterren is dat ook niet heel erg gevallen. Oh ja. Maar uh, de dierenarts komt even kijken. Blondie ja. so. is bij de, de, de dierenarts hierheen gekomen. De veearts moet ook zeggen. Ze is nu een beetje aan het slapen, want ze heeft wat in gehad. Ze is hier gehecht. Ze heeft krammetjes, drie. Krammetjes, dus een soort, soort nietjes. En als over tien dagen moeten ze er allemaal uit zijn. En dan zijn ze er toch allemaal zelf uitgevallen, toch? Dat hopen we. Dat hopen we. En anders komt ze weer terug. En hoe lang mag ik dan ongeveer niet rijden? Uh, je mag gewoon morgen gewoon rijden. Oh. oh, dat is fijn. Ze heeft antibiotica gehad. En nu ga ik even lekker met haar wandelen. Want ze mag nu nog niet in de stal. En hoe lang ik ongeveer wandelen? Een uurtje, maar als, kan, als ze wat meer wakker is, mag ze ook in de stad wonen. Maar een uurtje wel nog ongeveer. Nou, oh, dan ga ik dat doen is de sedatie eruit aan het lopen oh. gaat het goed ja oh, ze loopt alweer wat beter oké okay. nou nog een paar rondjes en dan mag ze bij frontje.